Ik ben Bavo Raspens en ik kom van Kortrijk. En ik speel bas en gitaar bij Page Down. Ik ben Theo van de Castille. Ik kom uit Bellegem en ik speel drum bij Page Down. Ik ben Gilles Boutens, ik kom van Kortrijk en ik speel gitaar en ook de lead vocals. En ik speel ook in Pagedown. down. Gedood, wat stelt dat voor? Dat is in uh, het geheel, worden we een jaar gevolgd en gecoacht en bijgestaan op allerhande manieren. We krijgen coaching, we worden uitgenodigd tot workshops, we mogen hier vanavond optreden. Dus de kinkjes daar in Kortrijk hebben zoiets als de trap en uh, dat is ook zo'n uh, café underground. Maar waar dat er veel uh, bands komen van de regio en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar een hand en dat dan wel van hoort. En we zijn ook naar uh, bands komen als de Lumberton, van Kortrijk komt en dat was de eerste keer dat ik, zei, dat ik hier naar de Kinky Star ben gekomen. En dat was het reactie concert en ook gewoon de sfeer. En het, is, like, het ziet er gewoon cool uit om op te spelen, dus uh, dat is we een zee Ik denk als droom. Het is een beetje uh, dat we zo bekend zijn dat er een coverband komt page up ja, <laughs> da, dat bitch um, moet. Ja, dat is het van het. Dat was wat probleem voor Ja, <laughs> maar misschien uh, hopen voor puck pop uh, of zo. Wat blijft dan ja, of zoiets. Ja. Dankjewel. <applaus>